Homoseksualiteit, hoe ging dat nou eigenlijk vroeger? Ik ben vandaag op een symposium dat heet Uit de Kast, wat onder andere door het COC wordt georganiseerd. Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van de homo's, bi's, transgenders, want er is eigenlijk heel weinig over bekend. En ze waren er toch echt vroeger. De regenboogvlag hangt al uit en ik moet eerlijk zeggen, het is toch wel een onderwerp wat me nauw aan het hart gaat. Dus mijn interesse is al gewekt. Wauw. Wow. De locatie op zich is al inspirerend en ik moet zeggen van dit soort quotes moet ik dan toch wel even glimlachen. Nu nog leeg, maar ik heb hier eigenlijk hoge verwachtingen van en het is hartstikke druk. Welkom allemaal bij het symposium uitgebracht. In Archieven. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn, dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om uh, naar het archief te komen op een toch wel vrije zaterdagmiddag. Oh. Mijn naam is Luc Brons, ik doe uh, do met onderzoek naar de zichtbaarheid van seksualiteit. Dit is de de opdracht van het COC uh, Tilburg Dat bestaat uit een combinatie van literatuur en archiefonderzoek aan de ene kant en oral history aan de andere kant. Laila, ja. jij bent voorzitter van het COC mede-organisator van dit project. Ja. Kun je afspreken van een geslaagde elite? Absoluut, zonder feiten Echt helemaal geweldig. We, we, er is een enorme opkomst uh, geweest. Dus ja. We, uh, nou ja, ik denk we hebben honderd stoelen neergezet, volgens mij waren die bijna allemaal gezet. Ja. Dus, ja, dus het is zeker op de op afgekomen. Het is heel divers. Ja. Um, het is heel leerzaam. Er zijn nog heel veel dingen die we gewoon niet weten. En uh, we leren heel veel van elkaar. En dat uh, nou, is echt. Uh, ik, ben heel, ik, ben heel, ik ben heel trots. Ook hier op weer. Ik vind het echt gelukkig. Volgend jaar weer. Nou, volgend jaar komt het boek hopelijk van Luc uit. Ja. Dus dan gaan we weer wat organiseren. Ja, zeker. Ik ben erbij. Fijn. Dankjewel. Ja, jij ook. Mevrouw Bouwmans. U heeft een documentaire gemaakt en een boek geschreven wat ik van u begreep, K ja. kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb een documentaire gemaakt over Frida Bellinfante, een half-Joodse vrouw, en een muzicienne moet ik zeggen, ze speelde cello. Ik wilde over haar een documentaire maken vanwege haar verzetsactiviteiten. Ja? Hm. Toen de Duitsers binnenvielen is ze meteen gestopt met alle muziek. Ze zag het nut niet meer in deze omstandigheden en uh, ze heeft zich meteen aangesloten bij het kunstenaarsverzet. Ja. Ze heeft alles overleefd, is na de oorlog naar Amerika geëmigreerd, nooit meer teruggekomen en heeft in Amerika een groot symfonieorkest gedirigeerd tot aan haar dood. En niemand kende haar in nee. Nederland. Dus drie jaar geleden uh, is het boek verschenen en nou, heerlijk vind ik het zelf. Frida verdient het, staat ze nu wel op de agenda in Nederland. Als een van de eerste vrouwen die een orkest dirigeerde, als een vrouw die heel belangrijk was in de Tweede Wereldoorlog door de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam, als iemand die in Amerika een carrière had als dirigente, maar ook als een vrij zonnige, lesbische vrouw. Aha. Wat ook heel prettig is, omdat je inderdaad, het is niet makkelijk om nee. uh, inderdaad uit de kast te komen en je leven te leiden. Ze was daar niet bang voor, maar ze heeft toch altijd een beetje in de kast of half in de kast geleefd. Ja, ja dus het is een heel bijzonder boeiend leven. Ja. Uh, maar wel met het, voor, van een bewonderenswaardig iemand. Die, uh... Wat mooi dat u daar aandacht aan heeft. Ja, doen. en dat ik dat vandaag hier kan vertellen. Ja. Dus dat Prachtig, vind ik ook belangrijk, dat Prachtig. mensen daar kennis Prachtig. van nemen. Prachtig. Ja. O, nou, dank u wel. Graag gedaan. Uh, interessante lezingen, interessante uh, sprekers ook voornamelijk moet ik zeggen. En ik denk dat we niet onder de geschiedenis uit gaan komen, en dat we daar onze lering uit moeten trekken. En ja, voor de toekomst daarna moeten gaan kijken en daar iets mee moeten doen. Dankjewel. Wauw. Wow. Ik vond het echt super interessant om te zien en om te horen hoe mensen vroeger met homoseksualiteit omgingen. Maar ik ben vooral blij dat we nu in een stad leven en in een tijd. Waarin iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Maakt niet uit wat voor geaardheid of op wie je verliefd bent. En uh, dat we in Tilburg gewoon lekker uh, inclusief zijn met z'n allen. En vooral niemand buitensluiten. Dat is mijn conclusie. En verder uh, zou ik iedereen aanraden om dit onderwerp toch eens nader te bekijken. En zo'n evenement, als het in je buurt is, een keer bij te wonen. Doei!